Alles online. Ik heb alles van, uh, van uh, vooral gasten uit Amerika. Ik hou gewoon van multicultureel en van verschillende soorten mensen. Dat ja. vind ik gewoon veel leuker. Ja. Maar ik ben heel erg gefocust op lichaamssamenstelling veranderen. Wat je heel veel ziet is trainers die heel veel fancy leuke dingetjes bedenken. Omdat het er leuk uitziet. Maar het gaat een beetje zijn doel voorbij. In ieder geval geen bullshit verkopen. Hm. En dat gebeurt gewoon heel veel. Een paar weken geleden schreef ik een artikel op LinkedIn over een zzp'er, een personal trainer. En blijkbaar raakte dat artikel nogal een snaar, want uh, het artikeltje ging binnen een paar dagen nogal rond en werd door meer dan 50.000 mensen bekeken. En honderden mensen reageerden erop. Uh, en uh, bij mij die zzp'er, om maar eens te vragen wat die snaar was die dan geraakt werd. Rijk, van harte welkom. Bedankt. <laughs> ja, misschien goed om van tevoren even te vertellen dat wij elkaar kennen. Mm -hmm. Wat is de relatie? Ja, met mijn vader. Ja, jij had een filmpje gemaakt. Ja. Leg eens even uit wat, wat dat filmpje was. Um, nou, de, vanwege de coronamaatregelen ging de sportschool dicht ja. voor de tweede keer. En in maart kon ik nog wel een beetje buiten dingen doen in de zon, zeg maar. Ja. Maar nu is het gewoon best wel ja, kut weer eigenlijk. Ja. Dus het regent en het is koud en zo. Ja. Um, dus toen dacht ik om even een uh, tentje aan te schaffen, een partytent. Ja. En, uh, is die duur? die ja. ja, Wat is het du duur? Nou, 130 euro. Ja. Dat ding. In overleg met zeg maar, de manager van de gym kon ik uh, spullen vanuit de gym gebruiken. Om op die manier mijn klanten eigenlijk door te trainen. Dat heb ik gedaan en daar heb ik een klein filmpje over gemaakt. Die heb jij toen voor me gepost. En die werd gewoon heel vaak bekeken. Ja, ja. Maar je werd in één keer gezien als een soort uh, model. Uh, succes, zeg maar ZZP ondernemer zoals het hoort. Dat was het een beetje hè? Ja en wat ik ook wel grappig vond is dat heel veel mensen zeiden van... Uh, top ondernemerschap en zo, terwijl ja, voor, mij, voor mij was het gewoon van ik koop een tentje en ik ga training geven. Het was niet zo van ik ben een super ondernemer ofzo. Ja, hoe voel je je ondernemer? Mm, nou nu voor het eerst eigenlijk een beetje, maar, maar in, principe, in principe voel ik me niet echt een ondernemer. Maar waarom nu voor het eerst een beetje dan? Nou omdat dit wel echt mijn eigen initiatief is, zeg maar. Dus ik heb echt uit mezelf die tent gekocht. Er uh, is dus niet iemand die heeft gezegd van dat moet je doen of bedoel, ik was niet de eerste ofzo. Ik bedoel de, de helft van de gyms in Nederland doen het. Dus het was wel voor het eerst dat ik het echt soort van aan het ondernemen was ja, so, om je boterham te verdienen. Ja precies, precies. want als ik ja. het niet doe, verdien ik niks. Ja. Ja. Jij geeft me ook niks meer, Laten we dan eens even de, de zzp'er, want je bent een zzp'er hè? Je yep. hebt een eenmanszaak. Uh, de, dus even, dat, even schetsen wie je bent en wat je doet. Laten we met het begin beginnen. Het <laughs> <laughs> uh, nou, is altijd leuk om met ondernemers te praten hoe, over hoe een jeugd zeg maar, was qua school en zo. Hoe was ja. dat bij jou? Uh, nou, uh, begonnen op Gymnasium. Dus, uh, dus daar lag het niet aan. Dus ja, <laughs> blijkbaar was ik slim of zo. <laughs> ja. Nee, dat was omdat uh, de, mijn meester toenertijd, die zei dat ik dat moest doen. Weet je hm. nog? Me, meester Tom. Ja, ja meester Tom. Die, die zei dat ik dat moest doen, want ik kon het en zo. En nou ja, als je dan ben je uh, elf of zo, twaalf. Dus ja, ja dan doe je dat, want ja. dat zeg, wordt tegen je gezegd. Dus. Ja. En, uh, maar nou, intellectueel kon je het ook waarschijnlijk, want je moest wel een toets doen of zoiets, toch? Uh, ja, de uh, Cito-toetsen. CITO ja. Ik had uh, 545 scoren en je kon 55 halen. Het was genoeg voor gymnasium. Het was, was genoeg voor gymnasium. Dus jij braaf naar het gymnasium? Dus ik braaf naar het gymnasium. Nou, dat uh, was niet helemaal mijn ding, want dan kreeg je Grieks en. Nee, nee, niet Grieks. Uh, Latijn kreeg je. Ja. Maar ja... <laughs> ja. <laughs> ik weet niet echt waarom ik dat zou uh, willen leren. Nee. Van. Nee. Ik ben uh, naar HAVO-VWO gegaan. In de tweede. Want dat was twee jaar, HAVO-VWO. Mm. En toen naar drie HAVO. En toen vier HAVO. En toen vijf HAVO. En toen vijf HAVO niet gehaald. Waarom niet? Ik vond leren uit boeken niks. Als je dan vervolgens ja, zulke boeken moet lezen voor je eindexamen... dan wordt het wel een lastig verhaal natuurlijk. Mm. Ik weet nog, voor geschiedenis moesten we dan twee van zulke boeken lezen over... Karel de Vijfde en zijn vriendjes, ja, dat interesseert mij gewoon echt helemaal niks. Dus toen heb ik op een gegeven moment, ik weet nog dat ik een soort van nadacht van ja, uh, ik wist nog niet echt wat ik wilde, soort van. Dus dan dacht ik van ja, ik kan dit wel gaan doen, maar als ik niet echt weet wat ik ermee wil, dan heeft dat geen zin, heeft het voor mij geen zin. Zeg maar een. En de, uh, jij wordt dan ook redelijk opstandig, of niet? Ja, heel opstandig. Hmm. Dus, je, je, je wist het antwoord al. Ja, dat is een nadeel van. In zoverre van dit interview. Dat ik natuurlijk vrij veel weet. Ja, weet ja, maar. ja, ja. Maar. Ja. maar um, uh, kijk, als jij bijvoorbeeld. stel je voor. Ik, ik wilde fysiotherapeut worden. Steun je ja. voor. Dan ga je fysiotherapie studeren. En dan is je doel fysiotherapeut worden. Terwijl nu was mijn doel. Was er niet. Was er niet. Dus dan was voor mij de motivatie om te leren was er ook niet echt. Kijk, ik wist al dat ik iets met sport wilde gaan doen. Want ik, ik, ging, ik trainde vanaf mijn 16 of zo ben ik gaan trainen. Dat was voor mij gewoon een soort van mijn uitlaatklep en mijn ding. En ik wist niet echt wat ik wilde. Dus en met trainen bedoel je krachtsport? Fitness, ja, krachttraining. Fitness. Ja, ja, ja. En toen was de optie mbo. Dus dan had je mbo sport en bewegen. Dus toen, en, uh, toen ja. ben ik dat gaan doen. En dat en, heb je uiteindelijk gehaald, hè? Mbo sport en bewegen heb ik gehaald. En toen was de bevrijding daar? Ja, dat was wel lekker. Ja? En ja, dat toen? Wel lekker. Nou, toen kwam ik in een soort gat, want toen had ik natuurlijk eigenlijk helemaal niks. Want ik wist niet wat ik wilde doen. Ja, ik wilde in een sportschool, sportschooltje werken, maar ik had ondertussen al stage gelopen bij sportscholen. En dat vond heet, je ook weer niks. Nee, want ja, dan werd je fitnessinstructeur. <lacht> dus dan moest je rondjes lopen en met mensen gaan praten waar je helemaal niet mee wilde praten. En buikspierkwartiertjes geven, waarvan ik al, niet om tof te doen, maar waarvan ik toen al wist dat dat ook totaal nutteloos is om te doen. Weet je wel, alleen dat was een hele cultuur daar dat dat hoort. En dat waren ook allemaal van die, met alle respect, dat waren gewoon gasten van 30 die fitness instructie, uh, fitness instructie deden, fitnessinstructeur instructeur waren. En ja, die vonden dat ook wel prima. Die liepen daar een beetje rond en die gingen mij dan uitleggen hoe je dat dan moest doen. ja dat voelde Hoe ik heb jij je eerste bak kennis opgedaan dan om, zeg maar nu, want je bent nu personal trainer en je hebt er best wel verstand van, vind je ook en is volgens mij ook wel zo. Waar ja. heb je die kennis vandaan? Niet, niet van het mbo wel? Nee, online alles online. Ik heb alles van, uh, van uh, vooral gasten uit Amerika. Dus toen ik 16 ik was toen zestien denk ik 17 en wat, wat ik deed was gewoon thuis uren, uren, uren uh, van die video's kijken over uh, over fitness, over trainen. Mm. Ik vind wel uh, practice what you preach. Dus ik vind niet als jij personal trainer bent, kan je niet een soort van uh, de helft van de helft van je klanten die jou eruit trainen. Dat kan nee. natuurlijk, Vind ik persoonlijk dat mm. dat niet echt kan. Mm. Dus um, ik keek wel altijd naar gasten die het ook wel lieten zien dat ze ook afgetraind waren of wat dan ook. Hm. Hoe ben je uiteindelijk zzp'er geworden dan? Beetje gedwongen in de zin van, ik, ging, ik, kreeg, uh, ik vond werk in op koude. Ik factureerde gewoon die sportschool. Ja. Dus of, ik nou, of hij nou mijn salaris uitbetaalde of ik hem factureerde. Ja, ja ik had, moest dan nu een boekhoudertje betalen en hm. uh, wat extra kosten. En ik moest een zakelijke rekening openen en dat soort dingen. Maar ik vond mezelf niet echt een ondernemer. En toen heb ik dat in Naarden ook gedaan. Dat was hetzelfde verhaal, werd ik ook ingehuurd door die sportschool. Um, maar toen kon ik al iets meer verdienen, zeg maar. Want mm. eerst, eerst zat ik in Apkoude zat ik, zeg maar, op 25 euro per uur uh, voor, voor een personal training sessie. Nou ja, dat is als jongen van 20, 21 is dat best wel lekker verdienen, 25 euro per uur. En toen in Naden ging ik zeg maar naar 30 euro per uur, want daar, daar deed ik ook groepen en zo. En uh, toen ben ik in Zuidoosten terechtgekomen waar ik nu zit. En daar, daar betaal ik als het ware huur, waardoor ik mijn eigen klanten kan factureren. Mm -hmm. Dus dan wordt het al veel meer echt ondernemen. Want dan, ik stuur factuurtjes naar mijn klanten. Ja. En niet naar de sportschool die het allemaal voor me regelt. Dus nee, je hebt nu in één keer een heleboel verschillende klanten in plaats van ik, één. Nou, ik stuur nu uh, 20 of 30 facturen in plaats van één ja. per maand. En het tarief is ook wel wat omhoog gegaan. Het tarief is uh, waar ik zeg maar eerst uh, bij 50 euro voor een uur de helft uh, vink, vang ik nu alles. Mm. Dus en, ja. je gaat, en je gaat slimme dingen doen in de zin van, uh, ik doe bijvoorbeeld half uur trainingen waardoor mijn tarief hetzelfde blijft maar waardoor het veel betaalbaarder wordt voor studenten en dergelijke mm. want in die die gym waar ik werk wonen heel veel uh, studenten boven het is een heel groot complex misschien maar goed even om te zeggen en um, het is een soort uh, ja hoe noem je dat wooncomplex gewoon waar, ja. waar jonge werkende mensen wonen studio's, uh, maar studio's. zijn het en daarin is een gym gebouwd. 24 Changes, wie heet het? Nee, de, de, de, het gebouw heet Change gewoon. De gym heet 24-7 Health Club, omdat we 24-7 ook okay. zijn. Eigenlijk. Doordat er veel jonge mensen wonen, en voor de, ja, dan is 60 euro voor een sessie is wel veel, maar, maar 29 euro voor een sessie. Ja, klinkt als de helft. Klinkt als de helft, ja. maar het is ook de helft van de tijd. Ja. Dus het is voor mij hetzelfde, en voor die, voor die mensen is het, is het prima. Dus op een gegeven moment ga je dat soort dingetjes doen en dan wordt het wel wat meer ondernemen. Dat je ook, ja, ik bedoel ik bepaal nu mijn eigen prijs, uh, als ik niet wil werken, werk ik niet. Als ik wel wil werken, werk ik wel. Mm. Uh, hoe meer ik werk, hoe meer ik verdien. Weet je wat wel? is de impact van corona op jouw handel? Ja, wel veel, mm. veel. Maar, niet, uh, zeg maar niet vergeleken bij ondernemers of wat dan ook. Die helemaal nul hebben, zeg maar. Ja, omdat ik kan nu nog mijn ding doen en ik heb weinig kosten. Dat is het ding, dus ik heb ja, geen tentje. Ja, dat is het. Ik heb die tent gekocht en uh, die spullen kan ik lenen. Wel tof dat je die spullen mag gebruiken. Van, ja, ja, ja, ja, van, ja, dat is echt top. Dat is echt top. Ja. Um, dus in dat opzicht gunnen, gunt de gym ook wel hoor. Ja, het is minder, minder fijn dan binnen, maar het is beter dan niet. Mm. Dat krijg je nu. Ja, ja. En wat je nu ook krijgt, is dat mensen niet alleen komen voor mij, maar ook voor de spullen. Snap je? Want veel mensen die hebben, hebben nu geen toegang tot spullen. Dus ja. op het moment dat ze met mij trainen... Hebben ze en een trainer en spullen waar ze mee kunnen trainen. Dus ja. dat is een beetje de win-win nu wel. Hé, hey, wat is jouw uh, uh, boodschap aan jonge gasten die dit zouden zien en die nu, weet ik veel, 16 zijn of 18 zijn. En die ook wel ambities hebben en die aan het zoeken zijn van wat is nou mijn weg om hun plannen een beetje waar te maken. Is daar een les uit te trekken tot nu toe waar je staat? Mm, ja, dat vind ik wel lastig eigenlijk. <clears throat> ik heb het gewoon altijd gewoon gedaan, zeg maar. Ik heb, nooit, ik heb altijd gewoon gedaan wat, wat goed voelt, soort van. En ik heb het nooit soort van helemaal verzaakt. Toen in het begin, toen ik met die video's begon, was ik ook gewoon aan het blowen buiten. En dan was ik knijterstand, kwam ik thuis en ging ik die video's <lacht> kijken. <lacht> dus eigenlijk, ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet per se de, een tip of zo. <lacht> dat was het laatste, dat je dan wel video's... Maar dat was voor mij, ik bedoel, ik was wel aan het leren. Ja. Wat ik denk ik wel goed heb gedaan, is op het moment dat ik ergens niet meer tevreden was, gewoon weggaan. Dat heb ik wel gedaan. Dus bijvoorbeeld, toen in Apkoude, bijvoorbeeld, daar was ik op een gegeven moment gewoon totaal niet meer mee eens hoe die, hoe die jongen dat regelde. Um, wat ver, waar, waar ik verder niks mee te maken heb, want het nee, is nee, een sportschool. Ja, dus. Maar ik was het daar gewoon niet mee eens en ik voelde me daar niet meer, niet meer goed bij. En dat, ik heb dan altijd wel heel sterk gevoel gehad dat ik dan dat gewoon... Ja, dan ging ik gewoon zeggen dat ik het niet meer ging doen. En dan had ik daarnaast had ik maar tien uurtjes werk. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja doe dat nou niet, want je hebt daarnaast bijna niks. Maar ik heb altijd gehad dat als ik dat dan deed, dan zette ik mezelf in een soort slechte positie, waardoor ik weer dingen ga doen. Ja. Dus dat heb ik heel erg, dat je, als je je te comfortabel voelt, dan blijf je daar. Hm. Dus als je goed zit, dan zit je prima. Hm. En dan, ja, waarom zou je dan extra je best gaan doen? Terwijl als hm. jij, wat ik zeg, ineens nog maar tien sessies in de week hebt, waar je zeg maar 300 euro per week mee verdient, oftewel 1200 euro in de maand, ja, dan hm. ga je vanzelf wel wat doen om ervoor te zorgen dat je wat meer gaat verdienen. Nou, dus, ja. snap je? Terwijl als jij rustig twee, 2500 euro per maand verdient, dus wat jij eigenlijk zegt is, jij bent niet bang om in ongemakkelijke situaties te komen. Nou, ik heb dat zelfs nodig, denk ik. Ja, maar, ja en het is dubbel winst voor jou, want je verloogt jezelf ook niet. Precies, want ik heb, ik, ik heb ook mensen gezien die bijvoorbeeld al twee jaar lang uh, ontevreden zijn. Ja. En nog steeds. En dan, ja, ik ben nee. op de dag dat ik ben verhuisd, op mezelf gewonnen, ben ik ook begonnen in die gym in, uh, weet ik nog heel goed, was 1 juni. Ja. Was, uh, 2019 was dat. En, um, en toen had ik nog nul klanten in Zuidoost. Dus toen, toen was zeg maar, het verhaal was, uh, we gaan een nieuwe gym openen. We gaan met trainers werken, zzp trainers. En het is een beetje een constructie waarbij wij een beetje de gym helpen. Mm -hmm. Waardoor wij onze mensen daar kunnen trainen. Ja? Alleen het is volledig aan jezelf hoeveel je verdient. Want als jij geen klant hebt, verdien je niks. En als je heel veel klanten hebt, verdien je heel veel. En ik, ja, het was in Zuidoost. En uh, hoe ik Zuidoost toen de, toen de tijd nog zag, was best wel... Nou, niet, als een, een soort acht, niet als een achterstandsbuurt meer echt, maar wel als ja, anders dan het gooi. Waar mensen gewoon knaken hebben en waar mensen de 60 euro voor een sessie... Hmm. Interesseert ze hier echt helemaal niks. Maar dat is ook één van de dingen die jou niet aanstaan aan het gooien toch? Dit, dit is, zeg maar, je vond niet erg om richting Amsterdam te gaan nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Nou, niet niet, dat, niet dat, ik, dat ik per se mensen uit het gooi niet leuk vind of zo, nee, nee. maar ik hou meer van wat meer... Uh, ik hou gewoon van multicultureel en van verschillende soorten mensen. Dat ja. vind ik gewoon veel leuker. Ja. En, en nu zie je ook, dat, ik bedoel, ik heb, ik, heb, ik heb Surinaamse klanten, ik heb Koreaanse klanten. Ik heb, uh, ik heb klanten gehad uit Roemenië, uit Rusland, uh, ja, Nederland natuurlijk, uh, Surinaamse ja. komaf, uh, Marokkaanse komaf. Mm. Dus van alles, weet ja, je wel. Ja, ja. En dat vind ik leuk. Dat ja. vind ik gewoon veel leuker. Waarom vind je dat leuker? Nou, omdat je, uh, omdat je gewoon, het is niet allemaal, maar... Eén ding, zeg maar. Het is niet allemaal hetzelfde. En als je bijvoorbeeld, ik ben opgegroeid in Bussen natuurlijk. Nou ja, daar is alles blank en alles is. En ja, ik weet niet echt hoe je het uit moet leggen. Het is, al vri, het is vrij bekrompen vaak. Niet altijd hoor, maar het is, er wordt vrij snel een mening gegeven over uh, tokies of over uh, donkere mensen of over whatever. Mm. Terwijl je helemaal niet weet, terwijl je helemaal niet weet zeg maar, wat, wat dat is en waar dat vandaan komt en, en hoe dat is. Weet je wel, mensen hebben andere culturen, mensen hebben andere normen en waarden, mensen Vinden dingen, zien dingen anders. En dat, ik vind dat juist wel mooi, zeg maar. Mm. Ik, vind dat wel, ik vind dat wel mooi. Mm. Wat is jouw visie op uh, zeg maar, met wat voor klanten wil je werken? Wat, kun, wat kan personal training je. Nou, ik ben, heel, ik ben nu heel erg gericht gewoon op, op, eigenlijk op uh, mensen, die altijd fitter worden en zo. Maar ik ben heel erg uh, gefocust op lichaamssamenstelling veranderen, eigenlijk. Dus mensen willen strakker worden. He, dat is dan vaak het verhaal. Nou ja, dat strakker worden kan je eigenlijk beter definiëren als vaak spiermassen opbouwen, vet verliezen. Mm -hmm. Dat is weer anders dan afvallen, mm -hmm. want afvallen is, maakt niet uit wat verliezen, spier, vet, vocht, whatever. Mm -hmm. Dus uh, bedoel, als je kijkt naar een vechter, die, ver, die verliest 5 of 10 kilo in een paar dagen vocht voor een gevecht om een gewichtsklasse te halen. Mm -hmm. Ja, ben je dan strakker, mm -hmm. snap je? Mm -hmm. Dus um, dat heel erg. En ik probeer het wel simpel te houden. Dus ik probeer niet... Wat je heel veel ziet is trainers die heel veel fancy leuke dingetjes bedenken. Omdat het er leuk uitziet. Maar het gaat een beetje zijn doel voorbij. Hé, hey, uh, richting afronding, Je bent aan het studeren hè, weer. Ik ga studeren. Ja, tenminste, je hebt een cursus gekocht. Of hoe werkt dat? Ik ga nu een, uh, een pt-cursus doen. Het gaat gewoon alles op het gebied van krachttraining, voeding, lichaamssamenstelling veranderen. Uh, en dat wordt gegeven door ja, twee gasten die, die ja, wel echt alles weten op het gebied van training en voeding die echt verder gaan en die ook echt zeggen oké okay, dit is doe je hier dit doe je hierom om deze reden mm -hmm. en dit doe je hierom om deze reden bijna wetenschappelijk nou letterlijk wetenschappelijk want ze sturen ook hyperlinks door met wetenschappelijke onderzoeken maar dan hoe je gaan lezen ja het wordt dus <lacht> tijd hè ja, denk dat je nu wel kan ja denk wel omdat dit nu wil ik het zelf en nu, nu, je, nu ga ik iets doen ja en wat het was voor, vooral bij me bijvoorbeeld toen ik mijn mbo deed was van de van procent van de van de lesstof vond ik 5% leuk. Ja, dan wordt het wel lastig om je motivatie te houden natuurlijk. Terwijl nu vind ik denk ik 90% leuk. Ja. Dus dan ver, veranderen die verhoudingen natuurlijk heel erg. Dus dat was uh, ja cursusje afgetikt en nu ga ik. Uh, Dure cursus kost echt wel geld. Ja, dat kost uh, 1700 euro kost dat. Ja. Maar dat zie ik dus ook als geld, zeg maar, als een soort investering. Ja. Dus dat is ja, dat, dat soort dingen ga je dan nu doen. En, ik zie nu gewoon dat er heel veel mensen zijn. Er zijn heel veel trainers en ik hoef niet de beste trainer te worden of wat dan ook. Maar ik vind wel, je moet wel in ieder geval geen bullshit verkopen. Hm. En dat gebeurt gewoon heel veel. Hoe ziet die kant waar jij op wil eruit, zeg maar? Waar sta je? Geef jezelf eens een paar jaar ah, vooruit? Ja, dat weet ik echt niet. Dat weet ik echt niet helemaal. Nu door de, door de coronasituatie is dat allemaal wel een beetje... Ja, ik weet natuurlijk niet wanneer die sportscholen weer open gaan en hoe dat allemaal gaat. En dus hoe ik het nu voor me zie is dat ik gewoon, ik blijf gewoon mijn trainingen draaien. Daar verdien ik genoeg mee om gewoon mijn eten te kunnen kopen en gewoon mijn ding te kunnen doen. Als de sportscholen weer open gaat trekt dat natuurlijk ook weer, weer wat aan. Dus dan wordt dat wel ook gewoon weer ja, wat beter. En daarnaast wil ik wat meer tijd investeren nu in dus inderdaad zo'n cursus gaan doen. Ik ben zelf nog steeds hard aan trainen, uh, waar je ook weer veel van leert. En weet je wel, dus dat is een beetje waar ik nu mee bezig ben. En eigenlijk gym? Dat heb ik altijd wel gezegd dat ik dat zou willen, ja. Maar wat voor vorm weet ik niet. Mm. Dus het, een eigen gym zou voor mij ook kunnen zijn: een gym aan huis voor jezelf. Ja. Dan, dat, weet je wel, <laughs> dat, dat je ook is, een eigen gym. En het is net je dat, ik dat ik een eigen studio heb hier. Precies. Ja. Want ja. Nou ja, ik ben erachter gekomen dat bijvoorbeeld een, eigen, bijvoorbeeld een eigen sportschool is leuk. Maar dan heb je wel een plek waar je in principe altijd moet zijn, of altijd mee bezig bent. Eén plek. Uh, je hebt vaste leden, dus je moet altijd open zijn. Je moet, snap je? Terwijl nu. Als trainer zijnde, ja, als, bird. als ik een week op vakantie ga, zeg ik tegen mijn klanten jongens, ik ben er een week niet. En dan zeggen ja. ze nou oké, okay, uh, dan zeg ik hier heb je een schemaatje of whatever, dan zorg ik natuurlijk dat ze door kunnen trainen. Mm. En dan ga ik op vakantie en dan kom ik weer terug en dan pak ik het weer op. Terwijl dat is met een sportschool, eigen sportschool dat is dat allemaal wel wat lastiger. Dus ik zeg niet dat dat hem niet gaat worden, maar als ik kijk van oké, okay, ik ben 24, coronatijd, als ik kijk naar andere trainers, als ik kijk naar andere mensen nu in deze tijd, dan denk ik dat ik het dat ik het prima doe, maar ik wil niet zeggen dat ik... Uh... Je bent er nog niet? Nee, nee, nee, nee. nog lang niet. Dan uh, wens ik je heel veel succes en plezier. En uh, dankjewel voor dit leuke gesprek, uh, Rijk Overgoor. Dankjewel. En uh, dankjewel voor het kijken naar nou, weer een interview hier op CVD TV. Wil je er meer zien, abonneer je dan uh, op het kanaal voor nu. Dankjewel voor het kijken. Hoi.